Wat is dan het verschil tussen de broker en de exchange? Ja, de broker is eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, dat is eigenlijk je, je startpunt, denk ik, om op een makkelijke manier kennis te maken met crypto. Het is heel erg recht toe, recht aan. Het is kopen en verkopen. En er zijn niet te veel toeters aan bellen waar je van, waar je eigenlijk door kan laten afschrikken. En, en wat, wat je eigenlijk ziet, is op een gegeven moment gaan mensen inderdaad op zoek naar meer features. Dus dat ze inderdaad ook veel meer uh, gebruik willen maken van stop loss trading, et cetera. Ook veel meer trades willen gaan doen. Dus als je inderdaad op een hele uh, goede manier en snelle manier gebruik wil maken uh, van, van, van, van het handelen in, in crypto, dan kun je bij onze exchange terecht op een lagere fees ten opzichte van de broker. En dat is natuurlijk hetgene wat iedereen wil uiteindelijk onderaan de streep meer uh, overhouden aan zijn, aan zijn trades. Raad ja, het aandeel.